Wat is jouw passie? Mijn passie is techniek en innovatie. Oh. Met name innoveren op de manier waarop je de klant behandelt en ervaring geeft. Wat is daarin veranderd? De klant verwacht dat. Die, is, die heeft niet zoveel de stand van de auto als het wij hebben en ik denk dat het onze taak is weggelegd om de klant daarin mee te nemen. Wat zet je daarvoor in? Welke manieren? Uh, beeldmateriaal. Wij hebben bijvoorbeeld uh, zelf een, een fototool ontwikkeld. We maken foto's uh, van, de, van de diagnose van de auto. Ja. Klinkt heel technisch. Maar daar bedoel ik mee, als wij uh, een auto wordt gebracht voor onderhoudsbeurt, van van APK en die kijken we na, en dan zien we bijvoorbeeld dat iets stuk is aan de auto en dan maken we er een foto van. Oké. Okay. En op het moment dat de klant dan uh, zijn auto komt halen... Krijgt dan zegt, ze van nou, fotoverslag met uh, ja, dit is jou, krijgt... met jouw auto. Ja, en maar dat is een beetje achteraf. We willen hem verrassen. Waarom? Dus hij weet niet dat we foto's maken. We zeggen alleen, nou, die draagarm is vervangen. De gemiddelde klant weet niet waar een draagarm zit aan nee. de auto. Ze zal misschien weten dat het ergens onder de auto zit. Maar vervolgens laten we die, die kapotte draagarm zien. Dus niet fysiek het onderdeel, maar die foto van die kapotte draagarm. Of dat was dat het, het, het eerst was? Dat je het onderdeel dan in je kofferbak vond of dat dat nee, een bewijsmateriaal dat niet. is? Nee dat niet. eens. De klant die reekt een factuur af. Die ziet dat een drager vervangen vervang is, mm -hmm. textueel op een factuur. Die stapt in zijn auto, die is 500 euro eh, armen. En die rijdt weg. En dat is het dan. Maar hij heeft geen idee waar hij voor betaald heeft Want je hebt te maken met vertrouwen van, van klanten. Dat moet je niet beschamen. En helaas in de branche wordt er nog alles beschamend Je moet eigenlijk bewijzen dat jij dat vertrouwen niet hebt Want je zegt Amsterdam. En Amsterdam zit op elke hoek van de straat. Ja. Een autobedrijf, ja. hoe weet ik nou uh, wat het verschil is tussen jouw autobedrijf en een ander ja, dat, dat begint al op het moment dat je binnenkomt bij een bedrijf. Dan krijg je een bepaald beeld, een bepaald uh, idee. En dat, uh, dat moet je continu bevestigen. En dat begint een hele kleine dingen. Dus je moet gewoon de telefoon opnemen en komt klant begroet als hij uh, binnenkomt. Als je zegt dat je gaat terugbellen, dat je hem dan terug, uh, terugbelt. Als je zegt dat het 100 euro kost, dat ook voor 100 euro uh, ja. uh, kost. En als je, als je merkt dat hij iets niet, eh, niet begrijpt, dat je meeneemt om het wel uit te leggen wat er aan de hand is. Als ik bij jullie binnenkom, dan eh, zul je merken dat wij eh, het vertrouwen verdienen. Dat is een belofte, denk ik.